staan blijven oké okay, uh, meldkamer achtervolging persoon met vuurwapen zo so. we gaan even snelheid maken en dan gaan we naar een melding van een uh, moord ik denk dat ik neer ga worden girl. Staan blijven! Hallo nou, right mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSPD Varmor. Vandaag gaan we op pad met Wim met de fiets richting strand en omstreken lekker man. Uh, ja, lang niet gezien op de fiets. Uh, scooter hebben jullie ook heel lang niet meer gezien. Maar laatst probeerde ik met de scooter. En toen uh, crash je die. Dus, uh, ja, dat... Uh... Oh, ik heb iets ervloog. Uh, sorry. Ja, en... uh, yeah, mijn licht doet het. Mijn andere licht alleen niet. Oh, hij crasht. Dat is niet goed. Ik uh, zie jullie zo in ieder geval, we fietsen langzaam richting strand. Tot zo. Nice. Auw. Dat deed pijn hij gaat zo hard de te neergeschoten worden. Nou, we hebben net begonnen. Of ja nu niet. Zo, so, die kan goed aan jongen. Shotgun kogeltje erdoor. Hoi! Nou, daar kunnen we super goed assisteren. Achtervolgende voet. Oh, kut. Dat is verkeerde. Dat is Helmpje op. Helmpje op. Oké, okay, er vangt de voet hier aan de gang. Even door het zand toch. Ik ben niet zo snel, maar het lukt wel. Hoi collega, ik ga erachteraan. Staan blijven politie! Staan blijven! Staan blijven maat. Ben aangehouden. Lekker blijven. Oké. Okay. Goed. Kom opstaan. Ben aangehouden. Staan blijven nou. Kom op. Geen gekke dingen doen. Oké. Okay. Ik ben aan het verplicht en mijn recht op mijn advocaat. Kun je niet voorlopen krijgen. Ik krijg geen toegewezen. De collega is er ons ook al er vandoor. Lopen! Je zou mogelijk overlast zijn. de avond dames en heren rustig aan niet handen omhoog ik krijg een melding van overlast en het is een beetje in dit gebied hebben jullie misschien iets gezien want ik hoor net dat jullie het niet zijn via camera toezicht en jullie zagen er ook rustig verder uit hoor oké okay. even kijken er stond iets met Oké, okay, dankjewel. Uh, er stond iets met... Het was een prank call en misschien heeft hij het hier gedaan. Ik weet niet zeker of ik nou iemand moest zoeken die deze melding voor de grap had gemaakt of dat ik het gewoon moest laten gaan. Ik denk dat ik gewoon moet laten gaan. Rijdt alstublieft prio 1. Melding uh, personen bestolen van de tas. Ja, oh. Oké, okay, uh, meldkamer achtervolging persoon met vuurwapen. We houden afstand. zo handen omhoog wapen laten vallen goed zo knieën en dan gaan liggen heeft hij een ambulance nodig niet schieten is alles oké okay? heeft hij een ambulance nodig ik ben niet aan voor verplicht trouwens ook al is het een vraag die ik misschien wel even zou beantwoorden Daar over het is van een tas. Ik neem hem mee en ik breng hem terug naar de rechtmatige eigenaar. Dat bent u niet. Dat wist u al. Alsjeblieft, per favor. Oei, dit zit er niet gezond uit. Oké, okay, alsjeblieft. Oh, well, kan ik een Willy? Wat? Oké. even snelle plannen kopen, of niet? Nooi. Nee. Hallo? Ik heb mijn fiets gesloopt. Oké, okay, dit weer... Ja, daar zullen we maar niet heen gaan als straat racen. Ja, nee. Oké, okay, ik geef het op met de wheelies. Oké, okay, meldkamer, gaan kijken naar samen met de 12-1. Oh, God voor sorry. We gaan even snelheid maken. En dan gaan we naar een melding van een uh, moord. Gaan we gaan het een en ander onderzoeken... place yeah, I, hear you. Hey, you I right? need to get home and get So I was I'm one. one Lincoln 18 Goed, meneer, hallo. Meneer, staan blijven, kom op. Oké, okay, meldkamer. Uh... We hebben één persoon die zet hem op een rennen. Bleef toch verstandig, blijf staan. Ik ga even fouilleren. Als ik iets vind wat kan leiden tot deze moord, ben ik aangehouden. Oké. Okay. Goed. Waarom? Vroeg zei je, ik ga niet terug naar de gevangenis en rent meteen weg. Ik vind het eigenlijk best wel verdacht. Hoe ga je een ID zien? Goed. Oké. Okay. Mijn opmerking van als ik iets vind ben aangehouden, is niet zo slim. Want in principe zou ik hem ik heb niks gevonden dus ik signaal, ja maar ik ga hem wel aanhouden dus ik ben aangehouden staan blijven kom op De collega hallo deze gaat dit goed nee nee staan blijven nee je gewoon aan, maat. Goed zo. Staan blijven vergetest. Gaan liggen. Met aangehouden vermoord. Poging doodslag ook wel. Eigenlijk doodslag, maar ik weet niet of die dood is. Je bent niet de antwoorden verplicht en ben je recht op een advocaat. Wil je die? Dan kun je daar gebruik van maken. Heb je die niet, kun je die niet veroorloven, krijg je er eentje toe. Had ik een transportje vraag, ja die had ik. Oké, okay, uh, ja, ik moet even iets uh, doornemen allemaal. We gaan door. Melding afgerond, gaan wij deze trap af kunnen gaan. Doegdoegdoegdoegdoegdoegdoeg. Hoi. Oh damn, wij zijn goed de professioneel fietsstuntman worden. Melding dat er een drugsdeal aan de gang is. Om het toekie. Oh, nee hoor, oh, daar heb ik geluk. trein trein trein trein trein. drink, fietsen moeten langs. Waarom ben ik hier alleen naartoe gekomen? Ik denk dat ik neer ga worden gehörd! 1202 OC, komen We hebben er nog een. Ik moet mijn fiets pakken. We gaan er twee nog vandoor collega's. Of lig jij op mijn fiets? Het gaat goed met mij jongens. Kom op. Even de boefjes vangen. En je raakt in mijn arm. Dan gaan we niet dood van. Oké. Okay, dat wordt ook flink geschoten. Kant. Aan de kant. Staan blijven. Handen omhoog. Wapen laten vallen. Goed zo. Je gaat liggen. Je bent tenminste verstandig. Je vriendjes zijn dood. Ik zeg het je maar even. In je kont. Zo. Ik ga graag het transportje met spoed deze klant op. Oeh, ik ben ook in mijn gezicht raak, ik was hartstikke dood geweest. Oké. Okay. Ja, mooi te deze heuvel op te komen. Hier staat nog eentje rennen. is helaas ontsnapt. Ik heb hem niet gezien, ik wil even hem. Ga je een ID zien? Goed in verband met een melding. Uh, even een algemene controle bij wat mensen. Kenteken. Uh. Ik wil even een ID zien. En ik ga je fouilleren voor mijn en jouw veiligheid om even uit sluiten hoe en wat oké okay. oké okay. excuses bedankt voor de meewerking je mag verder oké okay. wij door melding afgerond staat op stil we je wel eens tot uh, de melding tot hier toch iemand is geraakt waarschijnlijk door een kogel samen met de gaan we dus hier naartoe Copy that dispatch. Dat is verhoord. 6, all 20 medical aid requested for spark 3. Copy that dispatch. Of toch nog geliquideerd is. is Six all 20 medical aid requested for spark 3. Copy that dispatch. Dat is verhoord. 6, all 20 medical aid requested for spark 3. Oké, okay. iedereen die hier in de buurt komt heeft een probleem met mij. Oké. Okay. Hier is dat je briefstalwagen? De briefstalwagen? Go for. Alleen als we terug naar de gaan jullie? Dan zet ik hier de weg even af. Kom maar. Oh, Oké, okay. ja nee, dat toch, Jen. Goed zo. Oké, okay, de drie verdachten van de drugsdeal er waren er vier daarvan zijn twee uitgeschakeld één aangehouden één is ontkomen daar gaat de forensische opsporing of wie dat ook doet gaat daar uh, het een en ander bij uh, doen bij dat hele zaakje en die zullen waarschijnlijk de vierde nog wel vinden via camerabeelden etc. cetera uh, vervolgens kregen we een melding om de hoek liquidatie in ieder geval persoon neergeschoten uh, leeft nog dat is mooi gaat mee naar het ziekenhuis en uh, wij gaan uh, langzaam richting de laatste melding van een drukke exact. dienst. Uh, hier hebben we niks aan. We 1099 in Daar moeten we ook binnenkort echt weer eens een video mee maken. Dus ik zet hem meteen op de lijst zo meteen. Reddingsbrigade komt er weer aan weten jullie alvast. We in de ocean, Oké. In de oceaan okay. zou een voertuig uh, met pech staan even kijken of ik hem kan helpen zou dat niet zo heel handig staan wat ik begreep of haar vaak zijn vrouwen toch die een auto kapot maken en een grapje grapje sorry mensen niet boos worden heeft geen haast gebonden geen prioriteit 1 heeft de melding gekregen dus hoe we daar niet snel te plaatsen ik hoop toch dat mensen met een gezond verstand ook snappen van hier staat een voertuig staat daar stil waarschijnlijk wat rook uit ja dan moeten we omheen en niet tegenop rijden het is nou niet ook een plek waar heel veel verkeer rijdt het is niet de snelweg dus papa uh... Hoppa. papa hier ze eerste hoe kom je hier ten tweede wat doe je hier ten derde wat doe je hier Misschien vissen. Hoi! kan te plaatsen, 12x1. Ga eens kijken. Oeh, flink rook hè. Dacht je gas gegeven ofzo. zo interessant. Auw, is warm. Ik denk dat het wel doet. Probeer eens. Yo, alsjeblieft hè. 50 euro alsjeblieft. Ben ik koper dan AWB? Hetzelfde geld uh, is gestolen ofzo. Ik scan even het kenteken. Ik ga het volgende kenteken voor mijn aantrekken. 6, 3, delta. Oh! Ik zie Kom Je rijdt sowieso iets waar, waar je niet mag rijden. Hands up in the air. Even uitstappen. Oké. Okay. Goed. Wel wil even een ID zien. Je registratie is verlopen. Je bent wel de eigenaar van het voertuig, zie ik. Goed, je rijdt hier. Dat mag ook niet. Maar goed, Ja, je moet hier wel via deze weg uh, gaan verlaten. Maar ik krijg wel een bekeuring voor een, niet uh, hebben van een registratie van het voertuig. En ik ga mijn slag nemen. Dus je mag er niet meer rijden. En een geregistreerd voertuig wordt afgesleept. Even stoppen. Kom nog eens naar buiten. Kom maar even uitstappen nog een keer. Dankjewel. Alsjeblieft. Auto's weg. Doei. Mensen bedankt voor het kijken. Ik zie jullie graag over twee dagen bij een nieuwe video. Zoals altijd. Tot dan. Uh, ja, doei.